Waarom ga je beter geblinddoekt winkelen? Vanuit Versus in Hasselt. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. We leven vandaag in een beleveniseconomie. Wat houdt dat in? Dat we eigenlijk massaal als consument op zoek zijn naar memorabele gebeurtenissen, unieke events die ons gaan bijblijven. Um, en we zijn ook bereid om daar best wel wat geld um, voor te betalen. Nu, um, is het is natuurlijk logisch dat vanuit de retail, vanuit de winkelomgevingen, ook retailers gaan zeggen: Oké, okay, ik wil mijn klant ook verwennen. Ik wil mijn klant ook een unieke uh, gebeurtenis geven. Meer dan alleen maar een plek waar je eigenlijk producten gaat kopen. Um, dus wat gebeurt er dan? De retailers gaan proberen om die gebeurtenis te maken aan de hand van zoveel mogelijk zintuigen te prikkelen. En dan spreken we eigenlijk over een multisensoriële um, ervaring. Nu. Je denkt misschien hoe ontstaat zo'n multisensoriële ervaring. Dat gebeurt doordat onze prikkels binnenkomen via onze zintuigen. Dat is een optelsom en dan krijg je een ervaring. Um, eigenlijk is niets minder waar. Uh, onze zintuigen zijn rare dingen, die gaan op elkaar inspelen. En het is net dat samenspel van onze zintuigen dat gaat bepalen hoe dat wij een ervaring uh, meekrijgen. Om dat even toe te lichten en uit te leggen, heb ik uh, twee filmpjes meegebracht die eigenlijk al gaan kijken hoe dat onze auditieve uh, prikkel gaat samenwerken met een visuele prikkel. Het eerste filmpje dat ik jullie wil laten zien is een filmpje waarbij we eigenlijk onze zintuigen, in dit voorbeeld het oog, een stukje gaat bepalen wat dat wij horen. Kijk even mee. Pa, Have a look at this. Pa, What do you hear? Ba, ba. Ba ba ba ba But look what happens when we change the picture. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba And yet the sound hasn't changed. In every clip you are only ever hearing ba with a B. Ba ba Heb jullie dit effect gemerkt? Iedereen heeft een beetje gezien wat er gebeurt wanneer je inderdaad gaat kijken naar wat de persoon zegt. Gaat het geluid zich aanpassen en dat noemen we het McGurk-effect. Um, wat die man ook nog in het filmpje zegt, um, is dat ondanks dat je het fenomeen kent, gaat het zich blijven herhalen. Het is niet omdat je weet hoe het dat functioneert dat je het niet meer gaat zien. Dus als je dat filmpje thuis nog zeven keer gaat bekijken, hetzelfde gaat zich herhalen. Ik heb nog een ander filmpje uh, meegebracht, waarbij eigenlijk het omgekeerde gebeurt, waarbij ons uh, gehoor mede gaat bepalen wat wij zien. We zien hier twee bolletjes bewegen. Ik denk dat de meesten gaan het bolletje zien kruisen. De twee bolletjes. Klopt dat? Nu gaan we er even geluid aan toevoegen en kijken wat er dan gebeurt. Zien jullie een wijziging? Gebeuren de bolletjes? Doen de bolletjes iets anders. Dus wat gebeurt er wanneer we er geluid aan gaan toevoegen? En het, het geluidje komt bij het bolletje. Wanneer het bolletje elkaar raken, gaan we in ons hoofd denken dat er een botsing is en gaan de bolletjes uit elkaar. Dus bij de eerste zagen we de bolletjes dit doen. Wanneer er geluid wordt toegevoegd, gaan de meeste mensen de bolletjes uit elkaar zien gaan. Goed, dit zijn nu heel eenvoudige voorbeelden van een multisensoriële ervaring. Ik ga eventjes kijken in de realiteit met wat voorbeelden wat er dan eigenlijk nog kan gebeuren. Ik gebruik heel graag het voorbeeld van Tomorrowland. Tomorrowland dankt natuurlijk zijn succes aan het multisensoriële gebeuren wat je meekrijgt. Het is een event, het is een muziekfestival, maar er gebeurt veel meer. Hè. Je hebt het Federieke, zoals je op de foto ziet. Dus er gebeurt van alles. Het eten wat erbij komt, het slapen, de camping. dus allemaal op een ander niveau. Zodat je eigenlijk een multisensoriële ervaring krijgt die Tomorrowland uniek maakt. En waar ook ook, geef toe, veel geld voor op tafel leggen om het te um, bezoeken. Nu een ander voorbeeld, meer vanuit de retail. Um, verwijs ik graag naar Rituals. Uh, rituals is eigenlijk een Nederlands merk dat producten verkoopt voor zowel uh, jezelf te verzorgen als je huis te verzorgen. Dus dat gaat van zeep naar cosmetica, tot badjassen, tot geurkaarsen, zoals je hier in de winkel ook ziet. En ook zij als retailer. Proberen daar heel goed op in te spelen, van hè, hoe kan ik nu een multisensoriële ervaring neerzetten. Dus wat doen zij? Ze spelen um, bijvoorbeeld lounge muziek. Uh, de materialen die gekozen zijn, zijn volledig in lijn met het concept. De geur wordt verspreid van de producten. Je krijgt een tasje warme thee wanneer je binnenkomt. Dus ook daar proberen ze zoveel mogelijk jullie zintuigen te prikkelen, zodat je een rijkere en een diepere ervaring krijgt. Zodat je ook natuurlijk uh, positiever gestemd wordt en dat je graag bij de rituals um, gaat um, winkelen. Nu, wanneer is een verhaal nu passend? Hè? Je kijkt naar de rituals en dat plaatje dat klopt. Wij dat zeggen, als ontwerpers, het plaatje klopt. Hoe kunnen we dat nu gaan bekijken en wanneer klopt het plaatje? Dan zijn er eigenlijk een aantal factoren die toch nog, um, of andere factoren die ook nog gaan meespelen. En daarom heb ik eigenlijk ook nog uh, wat andere voorbeelden meegebracht. En ik begin met een heel uh, eenvoudig onderzoek van Kohler. Die heeft eigenlijk al in 1929 al um, dit experiment gedaan. Ik ga het met jullie even doen. Um, we hebben twee vlekken. We hebben twee namen, Kiki en Booba. Als jullie één vlek Kiki zouden moeten noemen en één vlek Booba, wie zou dan wie zijn? We gaan even zien. Hè. Wie vindt dat de vlek aan de linkerzijde Kiki zou moeten heten? Heel veel. Wie vindt dat de rechtervlek Kiki zou moeten heten? Oké, okay. ja, toch een paar. <laughs> okay, dit is een resultaat dat we eigenlijk steeds opnieuw zien. Hè? Um, mensen gaan inderdaad kiki links en Booba rechts toewijzen. Ergens kan je daar een logica achter vinden, anderzijds, de woorden bestaan niet, die vlekken hebben geen betekenis. En toch zijn we het er allemaal over eens dat de ene kiki moet heten en de andere Booba. Dat is het fenomeen wat wij noemen crossmodaliteit. Um, dus bij cosmodaliteit schiet er iets in gang waarbij een prikkel uit het ene zintuig iets gaat oproepen in het uh, andere zintuig. Um, nu opnieuw een he, heel eenvoudig voorbeeld, we gaan een stapje verder, want het wordt pas leuk wanneer je als ontwerper daar ook iets mee kan gaan doen en iets met die bebouwde omgeving. Het Volgende experiment wat ik jullie graag wil laten zien, is het experiment van de whisky tasting experiment. Um, wat hebben de onderzoekers daar gedaan? Ze hebben drie verschillende settings gemaakt. Je ziet hier alle drie passeren: dus een uh, grassige kamer, een houten kamer en een zoete kamer. En in die kamers hebben ze eigenlijk um, verschillende mensen eenzelfde whisky laten proeven. Dus wat gebeurt er wanneer je um, de mensen dezelfde whisky in die kamer laat proeven? Dus wanneer de mensen in de grassige kamer bijvoorbeeld zitten, zien ze dat ze die whisky ook als grassig gaan bestempelen. Dus de kracht van de omgeving is eigenlijk ontzettend groot. Hè? Die gaat gewoon bepalen hoe wij een whisky gaan proeven. Dus dat is een heel um, sterk voorbeeld. Oké, okay, de situaties zijn heel extreem. Dat klopt, ze zijn heel uiteenlopend. Dus ik ga ook eerder kijken um, hoe we dat nu gaan toepassen in de echte omgeving. Um, dan heb ik graag het voorbeeld van Starbucks. Um, ik denk dat de meeste mensen wel Starbucks kennen. Starbucks is een Amerikaanse koffieketen. Ze zijn al jaar en dag doen ze het, allemaal, doen ze het goed hè. Verkopen ze koffie, dure koffie. Um, in verschillende melanges met verschillende smaakjes erbij. Maar een tas koffie kost minstens 5 euro. En als je dan voor een grote koffie wil gaan, dan zit je al aan de zeven euro. Waarom betalen wij zoveel voor een tas koffie? Want Ik ben er zeker van, ook al laat ik de fans een Starbucks-koffie blind proeven, je gaat het er niet uithalen. En toch doen we dat. Een ander voorbeeld. Er zijn denk ik, zeker aan de leeftijd van de mensen hier te zien. Wie heeft er nog niet met zijn vrienden gezegd we gaan een bierproefexperiment experiment doen en ik haal me een eruit, ook al doet je mijn ogen toe. Ik denk dat de studenten die de challenge wel eens gedaan hebben. Um, dus wat gebeurt er? Um, waarom lukt dat niet? Wanneer dat wij niet zien wat dat wij drinken, is onze smaakbeleving gewoon anders. Um, maar dat heeft ermee te maken, natuurlijk, wanneer je iets ziet, ga um, je natuurlijk heel de wereld erbij inbeelden en aan de, aan de context die eraan vasthangt. Hè. De context bij Starbucks bijvoorbeeld is dan um, het ritueel van bestellen. Uh, ze schrijven je naam op het bekertje, uh, je moet betalen en dan passen je koffie af. En je mag het opdrinken in een lounge-achtige sfeer of um, je neemt het mee naar huis. Dus doordat je ziet waar je bent en die context meeneemt, ga je een heel andere smaakbeleving hebben. Nu, even los van smaak, heb ik nog een ander voorbeeldje bij. En dat is eigenlijk van uh, Zeeman op de Fashion Week in uh, Amsterdam, wil eens een statement maken. Wat was het idee? Er goed uitzien hoeft helemaal niet duur te zijn. Dus Zeeman dacht: oké, okay, we gaan heel even een, een fake designer in het leven roepen. En ze hebben hem Frank genoemd. En ze zijn dat op de catwalk en de Amsterdam Fashion Week zijn ze dat gaan uh, laten zien. Het filmpje uh, spreekt voor zich. Dus ook hier weer hè, de context waarin je je bevindt. Je zit op die Fashion Week. Er is een nieuwe, zogezegde, de designer Frank. En iedereen is gewoon mee met het verhaal. En niemand heeft dood dat er eigenlijk gewoon zeemankleren gedragen worden in die Fashion Week. Dus daar weer het belang um, van context. Nu, goede ontwerpers. Dat zijn ontwerpers die dit intuïtief eigenlijk al heel goed kunnen. Die zijn in staat om dat cosmodale en dat multisensoriële goed te kunnen vormgeven, zodat je dat passend plaatje hebt. Dat maakt het voor ons onderzoekers net zo leuk om met ontwerpers samen te werken. Want als zij intuïtief doen, proberen wij te analyseren en proberen te kijken hoe die cosmodaliteiten daarin zitten en hoe je daar verder mee kan um, experimenteren. Goed, uh, moraal van het verhaal. Moeten wij nu met onze ogen toe gaan winkelen? Um, ja, nee, dat zou natuurlijk een beetje um, gek zijn. Hè? Um, natuurlijk wat je wel... Um kan doen is dat je er bewust van bent dat wanneer je de ogen opent, dat je natuurlijk een hoop informatie ontgrendelt die je ziet en je een hoop context erbij krijgt. Um, en dat je daar dan gevoelig voor bent en dat je dan natuurlijk ja, open staat voor verleiding en dat de zintuigen op elkaar gaan inspelen. Um, maar wat ik daar straks ook al zei bij het filmpje van de McGurk-Effect. Ook al ben je ervan bewust, ook al ken je de principes, gelijk mezelf, ik ben er al zo, zoveel jaren mee bezig, je blijft daar nog altijd uh, gevoelig voor. En ook ik uh, geniet nog van uh, een rijkelijke ervaring. En ook ik betaal met alle plezier een Starbucks koffie van 5 euro. <applaus>